Test, test. Goed mensen, fijn dat jullie er zijn. Uh, we zijn hier op de verdiepingsbijeenkomst over het asielbeleid, of zoals wij die heel mooi genoemd hebben, uh, gelukzoekers wel of niet welkom doorhalen wat niet van toepassing is. Uh, het is een, een rustige bijeenkomst, maar uh, ik zag net toevallig dat we, zeker op Twitter, alweer genoeg aandacht kregen het is alleen op een of andere manier hebben we wat moeite met internet. Dus mochten de mensen meekijken en denken wat gebeurt hier nou. Um, als het internet hapert, er is een storing lijkt het. Uh, de volledige video komt sowieso nog online. Um, waar we het over gaan hebben uh, is uh, een, een vrij breed en beladen onderwerp. Uh, en wat heel lastig is en wat voor ons ook een reden was om deze bijeenkomst te organiseren, is dat op het moment dat uh, nou ja, laat ik zeggen, mensen met verschillende visies op uh, asielbeleid met elkaar in gesprek gaan. Uh, dat nogal snel een uh, behoorlijk uh, emotionele discussie kan worden. En dat komt ook doordat uh, we heel snel vervallen in. Um, extreme uh, veroordelingen, om het zo te zeggen. Uh, uh, stel iemand zegt, uh, er hoort absoluut niemand Nederland in te komen. En de reactie daarop is niet, ja maar waarom vind je dat? Maar de reactie is, uh, je bent een fascist of een bruinhemd. Ja, dat is zeg maar niet de mooiste opening. En uh, dat klinkt misschien een beetje overdreven. Maar dat is wel hoe de gemiddelde discussie verloopt op het moment dat het gaat om asielbeleid. Um, wat wij hier hopen te doen is niet mensen te overtuigen van een, uh, een voor- of een tegenpunt of uh, van een bepaalde visie op uh, asielbeleid. Wat we hier eerst gaan doen is dat straks uh, Jasmijn Boeken van het wetenschappelijk bureau... Uh, wat feiten op een rij gaat zetten. Hè? Hoe zijn dingen nou georganiseerd? Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Want er is gewoon, er zwerft gewoon een hele hoop uh, informatie rond die gebaseerd is op aannames. Laat ik het even vriendelijk zeggen. Um, dus het is goed als je met elkaar in gesprek gaat om die feiten op een rij te hebben. Daarna hebben we straks ook nog uh, Hamze, uh, die wat gaat vertellen uh, vanuit zijn perspectief. Hè? Want hoe is het nou als je Nederland inkomt? Dat uh, paradijs waar alles uh, gratis wordt weggegeven. Um, en daarna gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in discussie. Um, een moeilijke opdracht voor iedereen misschien gaat worden om in die discussie, ook al sta je lijnrecht tegenover elkaar, uh, te zoeken naar de juiste woorden. Want... In plaats van dat je reageert uh, met, nou dan ben je een fascist bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil geen asielzoekers hier hebben. Um, kun je ook zeggen, ja, waarom vind je dat dan fascistisch? Hè? Uh, wat zijn de dingen die volgens jou maken dat? En ga op die inhoud met elkaar in gesprek. Laat elkaar uitspreken, uh, probeer eens te luisteren naar wat anderen vinden. En wat ons betreft is deze bijeenkomst geslaagd, als wij een... Uh, bijeenkomst hier kunnen houden dat wij straks op een manier met elkaar in gesprek kunnen die maakt dat we daadwerkelijk kunnen nadenken over de standpunten van alle zijden om het zo te zeggen en om daar zo objectief mogelijk te kijken van goh wat zouden wij als Piratenpartij Utrecht daar nou mee willen in ons beleid He, want uh, het is nou eenmaal zo dat in Nederland het meeste beleid op het moment dat het gaat om dit soort zaken Um, gebaseerd wordt op emoties en op stemgedrag. En uh, ja, die populariteitswedstrijd uh, die polariseert die hele discussie alleen maar verder. En die zorgt alleen maar dat het veel lastiger wordt om daar op een gezonde manier met elkaar over in gesprek te blijven. Uh, um, geen systeem is perfect, dus er zullen hoe dan ook dingen verbeterd kunnen worden. Maar waar liggen die verbeteringen dan en op wat voor manier kunnen we dat doen? Dat is een constructieve manier om zo'n gesprek in te gaan. Uh, dan wil ik graag eerst het woord geven aan Jasmijn Boeken. Dankjewel. Hallo allemaal. Um, ik ben Jasmijn van het wetenschappelijk bureau van de Piratenpartij Utrecht. Um, en ik denk vooral dat het debat vaak misloopt omdat mensen niet de juiste feiten kennen. Uh, er gaan woordelijk wat fabeltjes rond over vluchtelingenbeleid... En ik hoop dat ik die vandaag een beetje kan uh, verhelderen. Ja, eerst even een beetje saai misschien, maar hoe gaat die procedure nou als vluchteling? Je komt Nederland binnen, dan moet je je als eerste melden in Ter Apel. Um, vervolgens krijg je zes dagen de tijd om je voor te bereiden met je advocaat, uh, om wat rust te nemen. Uh, dan beginnen de verhoren met het IND. Uh, op papier staat dat het, uh, de vluchteling de gelegenheid geeft om zijn verhaal te vertellen... Uh, ...maar dat er ook kritische vragen gesteld zullen worden. Dan volgt de beoordeling en het besluit. Um, en vervolgens kan je in beroep gaan, maar dat mag je niet altijd nog in Nederland afwachten. Op papier duurt deze procedure 2,5 week. En dan zou een vluchteling uitsluitsel moeten hebben over of die wel of niet mag blijven. Wat we echt in praktijk zien is dat uh, dossiers vaak gewoon maandenlang op een stapel blijven liggen voordat de procedure ook maar kan starten. Dus als je nou nog eens een keer het NOS-journaal kijkt en je ziet de politiek zeggen die procedures moeten sneller en het moet sneller en we gaan daar nieuwe wetten voor invoeren. Denk dan bij jezelf, nou die procedure is heel snel, een van de snelste in Europa. Um, alleen hij gaat niet zo snel omdat er mensen tekort zijn bij het IND. Ja, dan hoeveel vluchtelingen zijn er nou in Nederland? Um, als je de krant leest, kijk dan even naar, gebruiken ze wel echt de goede cijfers? Want vaak zie je dat deze cijfers worden gebruikt om te vertellen, zoveel vluchtelingen komen er binnen. En uh, dat is echter niet waar. Dit is het aantal aanvragen dat wordt gedaan. Uh, maar ga ervan uit dat het fluctueert tussen de 30 en 70 procent wat hiervan wordt afgekeurd. Mensen die dus teruggaan. He, dus kijk er altijd even kritisch naar als je het nieuws ziet van goed maar is dit wel echt zo uh, aan het einde van de presentatie graag um, Goed, waar komen die vluchtelingen nou vandaan het grootste aantal komt kijk dit is 2017 uh, uit syrië je ziet ook dat daarvan de meeste worden uh, toegewezen Degene die worden afgewezen, dat zou komen omdat zij verdacht worden of een strafblad hebben. Um, maar als je kijkt naar Afghanistan bijvoorbeeld, wordt daar ruim de helft van teruggestuurd. Um, dan kun je je afvragen, is dat eerlijk? He, want als je puur naar de cijfers kijkt, zijn er in Afghanistan meer burgerdoden gevallen vorig jaar dan in Syrië. He, dus dat is iets om over na te denken. Waarom dat land wel en het andere land niet? Bijvoorbeeld Albanië en zo, die mensen worden allemaal in één keer weer teruggestuurd. Nou ja, wanneer ben je dan een vluchteling? Uh, je bent een vluchteling als je in eigen land kan worden vervolgd voor je godsdienst, uh, je seksuele overtuiging, uh, je politieke voorkeur of omdat je bij een bepaalde etnische of sociale groep hoort. Maar ook als het land zodanig onveilig is, omdat het bijvoorbeeld in oorlog verkeert. En dan kan je ook weer afvragen, maar wat is oorlog dan? Wie bepaalt er dat er in Syrië wel oorlog is, maar in Afghanistan niet? Ja, waar ligt die grens? Um, en wat dan eigenlijk heel lastig is, van goed, mensen met een bepaalde seksuele voorkeur zijn in sommige landen niet veilig. Um, maar hoe bewijs jij dat jij lesbisch bent? Of homoseksueel aan het IND. Um, dat vind ik zelf een heel interessant punt eigenlijk. Um, en dat gaat in heel de Europese Unie gaat dat anders. Bijvoorbeeld in Tsjechië wordt dat nog steeds gedaan met fallometrie, Eigenlijk een hele uh, oude <lacht> gewoonte is dat. Waarbij de, bijvoorbeeld een, een jonge man die zegt homoseksueel te zijn, heteroseksuele porno moet kijken. En wanneer hij daarvan opgewonden raakt, is dat het bewijs, nou deze jongen is niet homo. En dan moet hij terug. Um, in Nederland is het veel meer gericht op bewustwording en zelfacceptatie. En hoe gaat jouw proces? Um, daar zijn ook dan weer kritische punten hè, op aan te geven. Bijvoorbeeld het COC heeft gezegd, goed, er zitten nogal wat vooroordelen uh, in die procedure. Um, zo gaan ze ervan uit dat als jij homoseksueel bent, dat je geen uh, religie kan aanhangen. Dus je kan niet homoseksueel en christen zijn. Um, er gaat vanuit dat homoseksuele jongens, als zij de kans krijgen, sowieso zo zo seks zullen hebben. Uh, en ze gaan ervan uit dat een coming-out in Kabul hetzelfde verloopt als in Katwijk. Terwijl je daar toch nog best wel wat vraagtekens bij zou kunnen zetten: uh, is dat wel zo? Tegelijkertijd is het heel makkelijk om te zeggen wat er mis mee is, maar hoe dan wel? Ja, hoe bepaal je wel? Hoe onderzoek je dat? Daar gaan we het straks ook nog even. Uh, in de discussie over hebben met elkaar. Ja, dit is zo'n plaatje. Dit is echt viral gegaan op Facebook. En ik vind het zelf interessant om te onderzoeken: van, goed, hoe heeft social media nou invloed op het debat? Nou ja, goed, een vluchteling of een asielzoeker krijgt in Nederland ruim 4000 euro per maand. Je kan je voorstellen dat als jij een gezin bent in een uitkering. en het zwaar hebt, dat je dan denkt: nou, dat is oneerlijk. Nee, ik kan me voorstellen dat je daar boos van wordt. Het is echter gewoon niet waar. Uh, een vluchteling krijgt in Nederland per week maximaal 59 euro voor kleding, eten, alles. En als er in het AZC wordt gezorgd voor een maaltijd, dan wordt dat bedrag gewoon naar beneden bijgesteld. Ja, dus je moet rekenen op misschien 200 euro per maand. Maar mensen geloven dit, het wordt massaal gedeeld. Nou ja, goed, dan ben ik ook benieuwd van, goed, hoe uh, gaan nou de grote media om met het vluchtelingendebat? Zetten zij de vluchteling neer als iemand die hulp nodig heeft, of als een indringer, of als een gevaar? Um, en ik heb altijd het idee, als ik het nieuws kijk, van goed, ik vind dat ze dan heel negatief zijn over vluchtelingen. En die stroom komt binnen. En als dus ik dacht, nou, dat wil ik onderzoeken, is dat dan ook echt zo? Nou, ik bleek uh, ongelijk te hebben. Dat valt eigenlijk niet te bewijzen. Het is heel gemengd hoe er over vluchtelingen wordt gepraat. Het ene onderzoek zegt, nou het is een beetje 50-50. Het andere onderzoek zegt wel, nou, vooral over vluchtelingen als slachtoffer. He, dus dit is een, eigenlijk een rijtje van onderzoeken uh, met allemaal verschillende conclusies. Dus daar valt eigenlijk vrij weinig op te zeggen. Eén um, ding dat we wel in meerdere onderzoeken zagen is dat er tijdens een bepaalde periode heel veel wordt gesproken over vluchtelingen als slachtoffer. Je ziet de dunne lijn, dat is media die praat over vluchtelingen als indringer. En de dikke lijn is het gesprek over vluchtelingen als slachtoffer. En die grote piek, die zien we eigenlijk overal terug in verschillende landen. En dat zal je niet verbazen, dit is de kerstperiode. Dus denk eraan, tijdens kerst spreken de media vooral over vluchteling als slachtoffer. En dat is eigenlijk het enige feit wat je daarover uh, kan zeggen. Dan uh, hou ik hier op. Zijn er nog vragen? Nou ja, kijk, uh, het eerste is dat ze na vijf jaar nog steeds in het land zitten. Dat heeft ook te maken met dat die procedure zo langzaam gaat dat ze misschien pas na drie jaar de eerste uitspraak hebben. En dan mogen ze nog officieel in beroep. Uh, dus ik denk dat je vooral moet kijken. Van, het is niet per se dat uh, hele grote aantallen hier blijven zitten. Er gaan ook echt mensen naar huis, er gaan ook mensen vrijwillig uh, weer terug. Ik heb, daar, ik heb daar nu geen scherp van. Um, maar goed, ja, technisch niet uitzetbaar. Kijk, mensen gaan de illegaliteit in. Uh, ja. Ja, klopt. Dat zijn er een hoop, maar veel volgen gewoon de procedures. Maar die procedures zijn gewoon heel erg langzaam. Ja, klopt. Ja, die procedure, dat is hoe het op papier staat dat het zou moeten gebeuren. Um, ja, en de praktijk is gewoon anders. Het loopt allemaal niet zo soepel. Kijk, ga eerst even naar Arnoud. Het is een, uh, Arnoud vraagt of er cijfers zijn van mensen die uh, nadat ze afgewezen zijn en terug naar het land weer terug mochten komen door hun beroep. Uh, ik vind het een hele interessante vraag en het lijkt me leuk om uit te zoeken. Er zijn vast cijfers van, maar ik, ik heb die niet in, zo in mijn hoofd. Uh, 1, 2, 3, klaar. Nee. Nee. Ja, ik denk ook. dat is ook wel. Ik zeg het zit heel veel in desinformatie. Ja. Ik denk dat er nog vele andere gebieden zijn Ja, zeker. Kijk, ik ga nog heel even kijken of er nog vragen zijn, en anders gaan we door, want we hebben straks nog ruimte voor debat. Ja. Volgens mij is dat automatische procedure uh, ja, van die pro -deo advocaten die, uh, uh, die dat doen. Er uh, is dus wel ook altijd een, een vertaler aanwezig bij de verhoren. Uh, dat is een grondrecht die een vluchteling heeft en dus ook een advocaat. Ja. Kijk, zijn er nog andere vragen? Anders gaan we door naar de volgende spreker.